Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil. Mensen vragen mij vaak hoe zij de gaven die God hen gegeven heeft kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hier zijn een paar handige stappen die ik heb ontdekt. 1. Richt je op de sterke punten die God je heeft gegeven... Je focussen op je sterke punten zal je helpen Gods roeping op je leven te vervullen. 2. Train je gaven. Vind iets wat je leuk vindt om te doen en wat je goed kan. Doe het dan steeds weer opnieuw. Wil je weten wat er zal gebeuren? Je zult je beter voelen over jezelf omdat je niet voortdurend faalt. 3. Heb de moed om anders te zijn. Ongelukkigheid ontstaat wanneer je probeert om net als ieder ander te zijn in plaats van jezelf als uniek persoon te omarmen. 4. Leer om te gaan met kritiek. Heb dusdanig veel vertrouwen in wie je bent in Christus, dat je naar anderen kunt luisteren en openstaat voor verandering zonder dat je het gevoel hebt dat je met hun standpunt moet instemmen of hun goedkeuring moet krijgen. God heeft grootsheid in je geplant. Laat vandaag het begin zijn van een groot avontuur... terwijl je uitstapt en gebruik maakt van de gaven die Hij je heeft gegeven. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil de gaven die U mij heeft gegeven cultiveren en ontwikkelen. Geef mij de moed